Een hele goede morgen. Het is vandaag 4 december, oftewel dag 4 van Vlogmas. Nou, ik ben eerlijk gezegd al een tijdje wakker, maar het is pas heel laat licht in de ochtend. Dus daarom dat ik nu pas aan het vloggen ben. Um, ik ga me heel eventjes klaarmaken voor de dag, want ik zie op dit moment echt... Bijna niks. De vlogcamera is één grote blur, want ik heb mijn lens niet in. Ik was al wel even begonnen met een beetje werken, want ik moest nog heel veel foto's editen. Dus dat heb ik alvast gedaan. En dan ga ik me dus nu heel eventjes opfrissen en dan ga ik even de rest van het artikel aftikken. Want Larissa en ik hebben een, een deadline voor een artikel die we vandaag even af moeten maken. En we moeten nog de vlog van gisteren editen. En we moeten nog een hele hoop andere dingetjes doen, maar um, ik ga straks even met Larissa afspreken en dan gaan we even kijken hoe en wat. Ik vergeet het alweer bijna. Ik moet de adv adventskalender even gaan openen. Laten we eens even kijken wat we nu kunnen gaan openen. Ik vind het zo moeilijk. Waar is nummer drie? Ik zie hem echt niet. Waar ben je? Hè? Nee, sorry. Ik zoek het naar nummer vier. Goedemorgen. Hier, ja. <laughs> Jeetje. Ik doe het ook zo netjes allemaal, hè. Zo, dit is een groot... Wat is dit? Drie keer mini paper gift bags. Oh, dat had ik niet verwacht. Dat is grappig. Wacht, ik ga het heel veel openmaken. Oh, dit is echt super schattig. Want dit zijn, hier kan je dus, dit zijn eigenlijk cadeaupapiertjes. Die ik er niet uh, in verwacht. Oh, my love. From Santa. En eentje met cadeautjes erop. Nou, super schattig. En dan hier zoek ik ook naar nummer vier. Nummer vier, nummer vier. Where are you at? Hier. Verbena Body Lotion, oh deze is heel erg lekker. Deze is ook heel erg fris. Op de achtergrond hoor je mijn waterkoken die ik aan heb gezet. En ik ga een pop-tart in de broodroosje doen, want daar heb ik gewoon heel veel zin in. Zo. En nu is het weer tijd om de Adventskalenders erbij te gaan pakken. Dus dat ga ik eventjes doen. Zo, dus het is vandaag alweer 4 december. Is dag voor Sinterklaas. Ik vier trouwens geen Sinterklaas. Als jullie het wel vieren, let me know even in de comments. En laat me even weten hoe je het viert. Is dat met pakjes? Is dat met een surprise? Is dat met een uh, dobbelspel? Drie keer mini paper gift bags. Oeh, dat is zo schattig. Kijk, vind ik echt super leuk. Had ik helemaal niet verwacht dat ze dit erbij zou doen. Ik dacht eigenlijk dat er alleen make-up bij zou zitten. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want dat vind ik wel heel erg leuk voor de afwisseling. Nummer vier. Let's see. Ik hoop eigenlijk dat er deze keer een beetje wat meer een Christmassy winterachtige poster in zit... Want dan kan ik zeg maar een beetje gaan kijken van wat voor posters ga ik nu op mijn kamer ophangen. Volgens mij is die niet heel erg winters of Christmassy. Even kijken. Oeh, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Het is een afbeelding van een meisje met een heel bijzonder kapsel. Een bobje. Ik vind hem wel heel erg gaaf. Is het een beetje winters, christmas? Op zich wel, door de oranje en... Um... Gele kleuren, misschien. Ja, dat waren de adventscoaches voor deze keer. Oeh, en dan krijg ik ruik ondertussen echt heel erg mijn pop-tart. Ik ga hem nog heel even een seconde erin doen, heel even. Dus ik moet, er... oh, ik moet erbij blijven. Ik moet jullie natuurlijk wel in beeld hebben. En mijn water is ondertussen ook klaar. Ik doe trouwens altijd maar de helft van mijn beker met heet water. En dan doe ik de rest met koud water. Omdat ik anders zo lang moet wachten. En dan ga ik lekker voor een, een wit teetje vandaag. Ik ben even van de computer weggekropen, Want ik heb daar nog even wat werk gedaan aan een artikel. Samen met Tara. Tara is niet hier. Maar die zit bij haar thuis. Maar gewoon via de computer zitten we aan hetzelfde artikel te werken. Maar ik ga nu even mijn make-up doen. En ik heb volgens mij weer een filter over, deze, over dit beeld zit. En dat doet de camera zelf. Dus dat doe ik niet expres. En het is best wel... Opvallend volgens mij. Maar ik kijk in de spiegel en ik zie nu pas zeg maar hoe rood weer mijn huid is. En het jeukt ook gewoon heel erg omdat het volgens mij heel droog is. Dus ik ga gewoon eventjes extra moisturizer opdoen en dan de rest van make-up. En dan kom ik zo bij jullie terug. Dus tot zo. Oké, okay, ben ik weer. Uh, laatste keer dat ik incheck dat ik volgens mij geen make-up op. We zijn even verder want ik moest nog best wel wat dingen doen die allemaal wat langer duurden dan ik had gedacht. Maar goed, uh, ik ga denk ik zo meteen de deur uit. Want ik moet echt even naar Taren om het een en ander samen te doen. En ik dacht voordat ik de deur uit haag, ga, ga ik jullie eventjes mijn outfit of de day laten zien. Sorry jongens, het is niet enorm spannend. Um, maar het is wel heel erg comfy. Het is weer dezelfde trui als gisteren volgens mij. Van Macy's. Het is gewoon echt een wolle trui. Dus het is gewoon heel erg lekker en warm. Deze broek... Is lekker flared. En dit is echt gewoon net een pyjama. Maar het is wel echt heel erg leuk. En hieronder doe ik denk ik nog eventjes mijn fans. Ik denk nu waarom laat ik zeg maar deze outfit zien. Want het was echt niks bijzonders aan. Maar goed. Uh, ik ga eventjes mijn tas inpakken. Dat wordt deze. Vialraven. En ik neem mijn laptop mee. Ik neem wat andere spulletjes mee, die harde schijf die ik trouwens voor Tara had besteld. Ik denk dat dat het was, want we hebben bijna alles nu bij Tara liggen. Mijn camera en dergelijke. En ik moet plassen, dus ik ga nu eventjes de camera neerleggen. Oh. Kapje eraf, is ook wel handig. Outfit of the day poging 2. Ik heb even een muts opgedaan met zo'n lief pompommetje en mijn jas van H&M. Dus dit is de look. Ik uh, vind het wel chill eigenlijk als ik het even over mezelf mag zeggen, toch? Ik moet even muziekje opdoen tijdens het fietsen. Dus ik ga weer voor de electric indie lijst. Shuffle. Ja, yeah. oké, okay. snel op de fiets, want het is koud. Tot zo! Larissa en ik zijn inmiddels al een tijdje aan het werk. Daarom ben ik al opgemaakt en we hebben net heel veel foto's gemaakt en we moesten echt even aan de slag. Dus vandaar dat we eventjes een tijdje niet hebben geüpdate. En Larissa zit bij mij in de woonkamer. Ik zal eens even kijken waar ze uitspookt precies. Hallo! Lekker aan het werk. Ja, ik ben een beetje nieuwe harde blijft. schijf. Maar werkt het niet een aan de heer, Dat wel. Zoals je ziet, is Larissa niet in de allerbeste bui. Nee. Het is alles want we allemaal... het is echt een soort van Blue Monday vandaag. Ja, want het gaat gewoon. Voor... Oh, die bloemen zitten precies voor jou. We zijn nog vloeriger dan mijn eigen hoofd, denk ik. Maar we hebben vandaag een beetje problemen. Er is dus mailbox, doet het niet, waardoor we iets. Veel te laat hebben ingeleverd. Veel te laat hebben ingeleverd waar we juist zo hard aan hebben gewerkt om ja. het op tijd in te leveren. Op de vlog, die, de vlog van gisteren. Die zijn we nu nog steeds bezig met uploaden. We waren al vanmiddag mee bezig, maar die doet er gewoon uren over. Ja, Het dus gaat ik, allemaal ik, echt niet zo lekker. Het is echt raar allemaal. En ik moet nu waarschijnlijk hier blijven bij Tara thuis zodat de video online is, want zij gaat straks weg. Ik ga straks. Uh, een video hebben voor jullie. Sinterklaas vieren bij uh, de schoonouders. Ja. Um, dus, dus ik ja. kan ook niet zeggen: Tara, blijf lekker thuis en zoek het lekker zelf uit. Nee. Het gaat helemaal soepel. We love it. Mondays. Ja, ik ging eigenlijk best wel goed vandaag in maandag maar uh, ja het is toch omgeslagen betekent nu dat ik iets slechts mag eten ja maar het gaat wel zo so, ik zit inmiddels in de auto en ik ben onderweg naar de ouders van mijn vriend want we gaan zo even kaas van duur omdat het uh, sinterklaas is morgen maar uh, zoals jullie weten breng ik eigenlijk mijn vriend nooit in beeld dus dat zou ook een beetje raar zijn als dan mijn schoonfamilie in beeld brengt dus ik denk niet dat ik dat ga doen wat ik wel ga filmen en hoe ik het ga filmen, weet ik nog eventjes niet. Maar dat uh, zullen jullie straks allemaal wel zien. Ik heb nu eindelijk um, Vlogmas van gisteren, Vlogmas 3, op mijn harde schijf gekregen. En hij is nu nog wel aan het uploaden. Het duurt nog al, meer dan anderhalf uur over. Wat echt heel, heel, heel erg lang is. Aangezien we er al... Dus drie uur op wachten ofzo. Dus ik ga nu naar huis fietsen. Want ik moet ook echt een keer gaan eten. Want ik heb super honger. En dan ga ik gewoon vanaf mij thuis ook proberen de video's uploaden. Ik vind het in ieder geval echt heel, heel, heel erg vervelend altijd als... Video's niet op tijd komen en pas zo laat online komen. Dus ik hoop dat jullie het niet iets hebben van, jeetje wat zeur er allemaal over. Maar ik vind het gewoon heel vervelend altijd. Want wij zijn al heel erg consistent met wanneer we uploaden. En dat het altijd online staat. En dat het nu al gewoon fout gaat met Vlogmas. Nummer 3 is, oh ik zeg 4. Maar ik bedoel 3 is wel echt heel erg vervelend. Maar goed, hij is wel heel erg gezellig. Dus ik hoop dat jullie hem alsnog hebben gezien. En anders zou ik zeggen, stop nu met kijken naar deze. En ga even naar die van uh, gisteren. Silly gedacht zeggen, want die komt nu naar me toe lopen En denkt misschien dat hij weer een snoepje van me krijgt Daar gaat hij. Waar ga je heen Sil? Daar is niks Ik ga hem even een snoepje geven Kom eens Ah, zo, de pijn van mijn vinger Nog één Vier snoepjes. Sil, is dat wel lekker? Hallo? Ik denk dat dat een ja is. Hallo iedereen, ik ben inmiddels weer thuis en ik ben nog steeds aan het wachten tot de vlog wordt geüpload. Ik ben ook ondertussen eten aan het maken. En ik was ondertussen ook vlogmas aan het kijken van Sorella, dat is een van mijn favorieten om te kijken. Maar er is één dingetje die mij nu opviel en waarvan ik iets heb van, hmm, wat vinden we hiervan? Of wat vind ik hiervan? Het gaat namelijk om deze vlogmus. Dit is nummer drie. En hier praat ze over dat ze zeg maar zo'n Christmas box had uitgewisseld samen met Joey van Joey Kaseva. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Het enige is dat ze zeg maar nu zijn video aan het kijken is. En je kan in deze video een haar vlogmus zien... Dat ze volgens mij niet geabonneerd is op zijn kanaal. Is dat niet een beetje raar? Ik weet niet. Ik probeer het zeg maar. Je kan het niet heel goed zien. Maar als je goed kijkt dan kan je het wel zien. Want ze laat namelijk dit stuk zien. En dan op een gegeven moment haalt ze de camera weg. Komt volgens mij bij 9 minuten 48. Ja daar haalt ze hem weg. En dan zie je rechtsonder. Zie je um, rood volgens mij subscribe staan. En op zich. Hoef je niet zeg maar, op iedereen geabonneerd te zijn. Ik bedoel, ik ben ook niet op iedereen geabonneerd. Toch verbaast het me ofzo. Omdat ze zeg maar, al zo lang elkaar kennen. Meerdere video's met elkaar hebben opgenomen. En ook nog een box hebben uitgewisseld. Had ik eigenlijk soort van wel verwacht dat ze op elkaar geabonneerd zouden zijn. Het enige wat ik nu kan bedenken is. Ze was niet ingelogd op YouTube. En op die manier is ze naar de video gaan kijken. Of ze was misschien, ze was misschien ingelogd op een ander account. Wat niet misschien haar... Zowella account is. Of ze is misschien wel geabonneerd op zijn kanaal via haar Zowella account, maar niet volgen via haar More Zowella account. Is even een gedachte die in me opkwam. Anyways, ik ben inmiddels dus nu in de keuken aangekomen. Ik zei wel eens maar eerder tegen Tara van, is het een reden om vanavond iets slechts te gaan eten? Maar het is maandag en dan om de week al te beginnen met slecht eten. En dan heb ik het echt over lekker veel friet, lekker veel saus, lekker veel oké, een kapsalon. Oh my god, ik vind dat zo lekker trouwens. Niet normaal. Ik dacht om nou de week te beginnen met zoiets slechts, dan weet ik niet of ik dan de rest van de week... Ja, aan kan, zeg maar. Dus wat ik heb gedaan is aardappelen op het vuur gezet. Rode kool had ik ook nog. En ik heb een uh, rookworstje in de zitten die zometeen wordt opgewarmd. Dus het wordt een lekkere Hollandse pot. Weet je, ik heb er echt enorm veel zin in. Heb ik er even veel zin in als een kapsalon? Eh, misschien bijna. Weet je, dat lijkt me eigenlijk ook wel gelijk een leuke vlogvraag. Wat is jouw... Nee, eigenlijk eerst is de vraag... Hou je ook zo van Hollandse potstampotten... En zo ja, wat is jouw favoriete stamppot? Oh, en ik wil trouwens niemand buitensluiten hoor. Dus als jij iets hebt van, ik kom niet uit Holland en ik heb een ander favoriet gerecht. Of iets wat bijvoorbeeld klassiek is in jouw land. Laat me eventjes weten. Ik ben heel erg benieuwd wat jij Heel erg lekker vindt om te eten. Nou het eten is klaar en we gaan nog een aflevering kijken van The Punisher. En die vond ik namelijk wel erg interessant. Zo we zijn weer thuis en we hebben net uh, lekker van duits bij de ouders van mijn vriend. En daarna gingen we dobbelen. Blijkbaar ben ik een beetje goed in dit spel. Want ik heb echt super veel dingetjes mee naar huis gekregen. En ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gewonnen met dobbelen. Nou mijn vriend die had een chocoladeletter. En pringels. En de rest is eigenlijk van mij. Ik heb hier een uh, nootmuskaat. <laughs> ja, wat is dat dan normaal? Geen kattenvoer. Een raspje voor nootmuskaat. Ik heb hier nog een... Oh, <laughs> een ander mini raspje voor op tafel. Dit is een rijstandenworstel. Lijkt me ook heel erg handig. Dus ik ben heel blij dat ik die uh, mocht houden op een gegeven moment. Speculaas. Die heb ik al opgegeten. Chocoladeletter. Stroopwafels en wijn. En we hadden heel veel dingetjes. Echt van wasknijpers tot uh, biertjes tot allemaal kerstversieringen en dergelijke. Maar ik ben gewoon gegaan voor het eten. En dat is gelukt, dus ik ben er heel erg blij mee. Dankjewel. Silly, wat vind jij ervan? Kom eens hier. Hey. Leuk, hè? Ik heb me verplaatst naar de badkamer, want ik heb zo'n ontzettende jeukende huid... Het is echt omdat het gewoon nu in één keer uh, winter is geworden. En ja, je ziet het misschien wel hier bij mijn kin. Uh. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen en een maskertje opdoen, Want dat kan wel een keertje. Ik doe dat niet heel erg vaak, maar ik denk dat ik dat wel heel erg nodig heb. Ik heb hier nog steeds die Action zwarte Black Charcoal Cleansing Wipes. Ik denk niet dat ik het nog een keer ga uh, kopen als ik bij de Action ben. Oh, trouwens. Het leek me trouwens wel leuk om sowieso deze week naar de Action te gaan. Want ik wil wat kerstspulletjes gaan kopen. Dus dat gaan jullie ook sowieso nog terugzien in een van deze Vlogmas vlogs. Maar ik denk dat ik dan gewoon weer die echte of die normale doekjes koop. Want ik vind niet dat het make-up heel erg goed verwijdert. En dan kan ik nooit zo heel erg goed zien of ik nou zeg maar echt alle vuil eraf heb gehaald. Zeg maar nu kan je het wel echt goed zien. Omdat er natuurlijk heel veel foundation op zit. Maar als ik vaak voor een tweede rondje ga... Dan zie ik niet echt van hoeveel make-up er afgehaald wordt, omdat het dus een zwart doekje is. En ik uh, ga dit masker vandaag gebruiken. We hebben namelijk nou van Bobbi Brown weer wat spulletjes opgestuurd gekregen. En er zit toevallig een gezichtsmasker bij. Dus ik dacht, dat is wel heel erg fijn. Het ziet echt zo ontzettend mooi en cool uit. Dit is de Radiance Boost Superfine Walnut Grain and Oil Orange Oil Exfoliating Mask ik heb hier echt heel veel velletjes. Dus dat is heel erg lekker. Ik heb nog nooit een Bobbi Brown masker of zo geprobeerd. Mmm, dat ruikt echt in ieder geval heel erg lekker. Oeh, het heeft hele fijne stukjes erin zitten. Het ruikt in ieder geval heel lekker. Het is zeg maar niet te citrusy. Oeh, maar de scrubdeeltjes, die scrubdeeltjes voel je wel zeker goed hoor. En dan moet ik het nu 2 tot 6 minuten laten zitten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om deze vlog te zien. Ook al was deze een beetje all over the place. We gaan het hierna wel weer proberen om meer op te pakken. Maar... We moeten het ook combineren met het werk wat we doen. En maandag is voor ons altijd echt de drukste dag van de week. Hoe dan ook, vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal. Ik wil je in ieder geval een hele fijne dag toe wensen. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer terug. Doei! Doei!